Even naar de ponies op de dijk. Ja. Ze kijken al. En Joe staat er niet natuurlijk. Hij staat links. Roos staat in het midden. En Bel staat er rechts. Tijd om naar de politie te gaan. Met mijn twee emmers water. Dat is niet echt.